Nou Rob, hier staat hij. Ja, mooi afgedekt. Laten nou, we eens kijken wat er gelukt is. Of niet? Kijken of hij echt. Laten uh, we eens kijken of we over of De bestelling is. Kijk, ziet er stoer uit, hè? Nou, volgens mij is het helemaal wat we afgesproken hebben. Kan er geen, dit uh, ja, is het helemaal. Trustanbouw is de renovatiebouwer. Ik vind aannemer altijd een beetje raar woord, maar bouwen vind ik mooier. En Wij zijn gespecialiseerd in het renoveren van woningen. Onze kracht zit in het feit dat we willen ontzorgen. Dus we willen een klant. Ze hebben niet de goedkoopste zijn, maar we willen echt zeggen, klanten geven sleutels van je huis en we maken er een mooi project van. Een beetje hetzelfde als we met jullie doen. Wij zeggen tegen jullie, we hebben nieuwe bedrijfsauto's nodig, Ontzorg ons en zorg dat er 45 of 47 auto's klaar staan. Nou, hier kom ik, er staan 47 auto's klaar. Weet je wel? Nou, nou daar gaan we voor. Dat is Trust Bouw. En we kiezen bewust voor jullie, omdat jullie die massa hebben van nieuwe auto's leveren. Als er toch wat aan de hand is of we hebben ineens vijf auto's extra nodig kunnen jullie ook vijf auto's lenen of verhuren aan ons. Dus het volledige pakket, niet alleen nieuwe auto's leveren, maar ook onderweg de zaak goed te organiseren. Nou Rob, ik wil je heel veel veilige kilometers toewensen met alle mooie oranje partners. En uh, ja, op naar de volgende zou ik zeggen. Ja, dankjewel voor de goede service en op naar de volgende deal. dankjewel.